Welkom bij Oeverpark, het mooiste woonproject van Lokeren. Ontdek de 11 parkwoningen en de urban villas Alix, Baptiste en César, die in de eerste fase worden gebouwd. De villas Edouard en Geurs volgen in de tweede fase. Villa Alix heeft 27 appartementen en 4 penthouses. Villa Baptiste 30 appartementen en 5 penthouses en Villa César bevat 24 appartementen en 3 penthouses. De Urban Villas zijn stijlvol en tijdloos ontworpen en gaan naadloos over in Park Ter Beuken. Grote glaspartijen brengen al dat prachtige groen naar binnen. De prachtige parkwoningen hebben drie of zelfs vier slaapkamers, een tuin en terras. De architectuur sluit naadloos aan met die van de Urban Villas, met evenveel licht en in contact met de groene omgeving. Vanuit je luxueus afgewerkte woning of appartement geniet je van de omgeving. Oeverpark is volledig in harmonie met de natuur. Duurzaamheid staat daarom centraal. Hier gaan een subliem wooncomfort en lage energiekosten perfect samen. Energie is 100% hernieuwbaar dankzij zonnepanelen en geothermische warmtepompen. Het e-peil, lager of gelijk aan 20, garandeert dat er 5 jaar lang geen onroerende voorheffing moet worden betaald. En een leven lang nagenoeg geen energiefacturen. Meer dan 350 fietsstaanplaatsen en stroompunten voor e-bikes bieden groene mobiliteit. Met het centrum van Lokeren op slechts enkele minuten wandelen, kan je je wagen gerust in de ondergrondse parkeergarage laten staan. Binnenkort krijgt u woondroom vorm in Oeverpark.